Ons Leefbaar Platteland is een, een provinciaal fonds die wij hebben ingesteld om met, uh, initiatieven die er zijn, uh, ideeën die er zijn, om die verder te helpen en ook financieel te ondersteunen. Om mensen die uh, nou ja, iets voor hun omgeving willen gaan doen, die echt de sociale samenhang en de binding versterken, om die te helpen bij de voorfase, dus uh, het idee bedenken, maar ook bij de uitvoeringsfase bijvoorbeeld. Ja, het is juist in deze tijd zo belangrijk dat je elkaar kent, dat je elkaar weet te vinden. Dat je ja, leuke dingen kan doen met elkaar en dat je ook weet waar je dan terecht kan. Het fonds is eigenlijk voor iedereen die in het buitengebied van Flevoland woont of in een dorp woont. En uh, dat kunnen uh, inwoners zijn, maar dat mogen ook verenigingen zijn of stichtingen. Iets neerzet waar je regelmatig naartoe kan gaan en waar je mensen ontmoet. Ja, een aantal voorbeelden die we hebben gedaan is uh, uh, in Zeewolde het paasverhaal. Echt superleuk. Dat was een, een evenement voor de allereerste keer. Nou, dat doet echt iets uh, voor het dorp Zeewolde. Een ander voorbeeld uh, is uh, de Lelystadse Boer. Die heel veel activiteiten gaan ontwikkelen om het contact tussen stad en platteland uh, uh, te versterken. De adviescommissie beoordeelt projecten die binnenkomen op een aantal punten... En een van de belangrijkste punten natuurlijk daarbij is, wat betekent het voor de sociale cohesie? En dan wordt er gekeken, is zo'n plan echt robuust, is er voldoende draagvlak, is het financieel haalbaar, welke impact heeft het op de langere termijn? Dat zijn allemaal punten waar de adviescommissie naar kijkt op het moment dat men een project gaat beoordelen. Dus heeft u een idee of denkt u ergens over na? Kom naar ons toe. Uh, neem contact op met Lieke en ga met haar in het gesprek. Of ga naar onze website, daar kunt u ook alle informatie vinden. En misschien kunnen wij u verder helpen met uw idee. Of kunnen wij u ook financieel ondersteunen bij de uitvoering van uw plannen. Ik zou zeggen doen.